Hallo, voor deze editie van uh, mijn web webcast zal ik eventjes een klein woordje uitleg geven over hoe ik Joomla gebruikt heb om een heel handige website te maken voor de KWB Centrum Vilvoorde. Een van de functies die ik er op hun vraag ingestoken heb, is een, archief, een weergave van het archief uh, op een manier dat je kunt de pdf documenten online raadplegen Dus Ik heb hiervoor een slider gebruikt dus je kunt open schuiven dicht schuiven of gewoon en bovendien in de slider zit er telkens de pdf die je kunt scrollen of je kunt hem openen in een nieuw in een nieuw tabblad en dan kun je hem op het volledige scherm lezen en hier kun je hem zelfs eventueel downloaden als je wil het origineel openen okay. Um, dit zijn maar enkele van de van de van de zaken die op deze site vernietigd geweest zijn in, in elk geval uh, hoe doen we het nu? dus we, we hebben twee, twee extensies gebruikt om in een artikel, een gewoon Joomla-artikel dit te creëren dus het eerste wat we gebruikt hebben is uh, de sliders van NoNumbers NoNumbers heeft een gratis en een betalende versie van die sliders en trouwens een heleboel heel handige extensies uh, en dan Joomla Content editor. Dat die is, die is, die is een gratis tekstwerker. Die, die, die is heel krachtig. Die ziet er zo uit. Die heeft heel veel mogelijkheden. Um, maar je kunt die ook heel sterk vereenvoudigen of aanpassen naar je eigen smaak. Um, en die heeft ook plugins. Een van de plugins is de File Manager. Met die file manager kun je dus bestanden uploaden, kun je bestanden uh, verwijderen, kun je bestanden hernoemen. Um, en je kunt ook bestanden weergeven. Uh, in uw pagina, dus je kunt pdf documenten, Word documenten gewoon rechtstreeks weergeven. Als je die wil downloaden, vragen ze wel om een betalend abonnement. Dus je, je, je, je moet geregistreerd zijn en je moet een, een subscription hebben. Een subscription kost 29 euro het eerste jaar en daarna 24 euro voor de volgende jaren. Um, en dan krijg je een hele waslijst aan uh, uitbreidingen voor, voor de Joomla Content Editor. Um, die eigenlijk wel wat toevoegen eraan. Ik, uh, voor die reden betaal ik ervoor. En ook gewoon omdat ik het belangrijk vind om af en toe een bedrijf die Joomla beter maakt te ondersteunen. Um, dus deze betaal ik, die gebruik ik gratis. Ik heb die beide geïnstalleerd op de KWB-website. Want dat mag met de open source software. Mag die, dus, die, die is onder, onder GPL-licentie vrijgegeven. Ook, ook die betalende trouwens. Ik mag die overal plaatsen waar ik wil. Ik mag die zelfs cadeau geven aan mijn buren. En aan, ik mag die op mijn website plaatsen als ik zou willen. Dat is allemaal toegestaan onder de licentie. Maar. Uh, dus dat uh, is eventjes ineens naar de, de site gaan. Dus uh, als, als je aanmeldt als beheerder kun je dus artikel maken. Ik heb nu eventjes gewoon een leeg artikel. het eerste wat we gaan doen is dus de sliders aanmaken je, zou, je, kunt, je kunt de knop gebruiken hier sliders, die dus bij de extensie inbegrepen is en dan kun je zeggen van kijk we gaan zelf een slide maken januari, maar je kunt er even goed zetten, minimum minimum of voorgerecht, nagerecht, hoofdgerecht wat je ook maar wil natuurlijk uh, open by default normaal is de eerste slide open standaard uh, je kunt dat ook op neen zetten. Je kunt zeggen, ik moet er een icoontje voor staan, ja of nee. Ik, ik, voor mij hoeven er geen icoontjes. Uh, of, of ja, zelfs, kijk. Oké. Okay. Uh, titel 2 februari. Hier gaan we weer typen. Maart, april, mei juni, juli. Het zijn er maar 10 beschikbaar die kunnen we dan nu niet, echt niet afwerken maar ik ga het eventjes houden bij 2 en wat zie je eigenlijk is het heel simpel je maakt gewoon uw slider uw tekst en je, je sluit af met slash sliders je plaatst dus je, de, de code in accolades en je plaatst die eronder januari, februari, maart Maart, april, mei, juni, juli, augustus is er geen, september, oktober, november en december. Dus had geen ander gezegd. Even weglaten hier. Oktober. November. December. En ik zal jullie zelfs vervangen door zomer. want het eigenlijk twee maanden zijn. Ja. Even opslaan en kijken wat het geeft. hand in hand 2014. Dus nu zie je al die icoontjes die ervoor staan. Dus die heb ik standaard niet, niet in de andere gestopt, maar dus je kunt dat zelf kiezen. En er verschijnt nu gewoon uw tekst. Uh, ik vind eigenlijk die icoontjes niet leuk, ik ga ze terug wegdoen. Dus ik ga nu de zoek- en vervangfunctie gebruiken, die standaard aanwezig is. In JCE. En ik vervang door niks. Ik place al. Oké. Okay. En het is weg. dus opslaan. Kijken of het gebeurd is. Veel beter. Oké. Okay. Wat gaan we nu doen? We gaan toevoegen. Die, die tekst moet natuurlijk vervangen worden door, door on, on, on, onze, onze, onze pdf's nu, hè. Dus we gaan onze file manager gebruiken ik ga even het scherm vo volledig maken, dan kan het helemaal op het scherm en we gaan eerst de pdf's uploaden, dus, we, dus ik ben naar de eerste map gegaan ik klik op het upload knopje en ik kan gewoon mijn bestanden naar het uploadvenster slepen ik klik op het knopje upload ik wacht eventjes, het zijn grote bestanden, die zijn gemiddelde megabyte groot dus het eventjes dus hand in hand januari 2014 en we zullen die plaatsen met een embedded viewer. Het is nu hier standaard ingesteld, dus je kunt alles alles, alles maar ook echt alles instellen welke standaardwaarde je wil gebruiken in de Joomla Content Editor maar je kunt die ook gewoon zeggen, ik wil er een link naar te plaatsen of ik wil zelfs um Ik wil die 90, 95% breed. En ik wil die 500 pixels hoog. Uh, insert. En nu zie je dus dat januari al een slider Hier zie je een kader. En in dat kader zal op de site zelf het, uh, de pdf te zien zijn. Ik ga even kijken. Dus, natuurlijk februari is er niks veranderd, maar januari zie je hij staat er Even die twee links weg doen en nu zouden we kunnen hetzelfde doen voor alle andere aan alle andere slides of we, of we kunnen gewoon zeggen van kijk we gaan, we gaan het ons eventjes makkelijk maken we gaan dat gewoon kopiëren even het in de scherm maken dan is dat wat, wat, wat overzichtelijker dat gelukt het ziet er niet goed uit ik ga dat gewoon in de broncode kopiëren even volledig scherm, dan is het wat groter ik ga de broncode bekijken nu moet je daar even niet van schrikken, dat, dat ziet er een beetje eng uit dus wat zegt hier gewoon, ik heb een iFrame een venster gemaakt, ik, ver, ik verwijs naar google docs ik ga de viewer gebruiken om een pdf te bekijken die hier staat en het is embedded dus de grootte, de afmetingen euh de titel. Dus zoals je ziet, relatief eenvoudig. Maar het ziet er wel eng uit, maar we gaan dat gewoon kopiëren. En die tekst, uw tekst, vervangen door die iframe. Proberen of als dat gewoon zo kan doen. Vervang, oké, okay, alles vervangen Voilà. Nog makkelijker zelfs. En nu ga ik gewoon. Uh, januari, februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus was er geen dat gezegd. September, oktober, november, december en natuurlijk januari, februari. De beschrijving maart, april, mei. April. Mei. Juni. Juli. Augustus. Dat is gewoon een beschrijving, dat is niet zo belangrijk, dus als, als, als er een foutje in staat. September. Oktober. November december dus, ik ga die brandcode terug en nu ziet het er zo uit dus, dus, je ziet al mijn november, december sliders volledig dus, volledige scherm terug verwijderen en opslaan een goede praktijk is toch altijd eens controleren of alles er goed uitziet op de site zelf dus ik ga even opnieuw laden Januari, perfect. Oeh, februari. Oké, okay, februari 2014. Maart 2014. April 2014. Mei 2014. Juni 2014. Juli-augustus 2014. September 2014. Oktober 2014. Oh, oké. Okay. En die is ook niet goed. Hoe komt dat? Oké, okay, we gaan even terug gaan kijken wat is er gebeurd en waarom is die niet zichtbaar Ook dus november en december waren niet zichtbaar we gaan die eventjes verwijderen en manueel terug, want misschien hebben we iets mistypt zo. dus we gaan die eventjes met de hand doen hand in hand aha wij, onze bestanden gaan, gaan maar tot oktober dus ik heb november en december nog niet gekregen dus ik ga hier gewoon zeggen neem contact op met uw KWB-bestuur. Ik ben ervan overtuigd dat het KWB-bestuur -KWB dit zal bijgewerkt hebben tegen de tijd dat jij deze site bezoekt. Opslaan en sluiten. Of je moet heel vlug zijn, natuurlijk. Uh, en voor 2015 staat er ook gewoon die, die tekst. We gaan even kijken nu, wat het nu geeft. Neem contact op met de KWB-bestuur en idem voor december. Ja, en oktober ziet er goed uit. Oké, okay. dus. Dat ziet er perfect uit. Ziezo, ik hoop dat u iets had aan deze kleine tutorial en misschien kun je ook op jouw site ergens heel creatief een slideshow met PDF-documenten maken of een slider met PDF's of een, of een tabs. Uh, in elk geval, ik hoop dat je ervan genoten hebt en tot een volgende keer.